Er zijn heel veel lessen die ik heb geleerd, uh, waar moet ik beginnen? Ik ben best wel dominant, ik ben best wel koppig af en toe. Ik vind dat iedereen moet kunnen eten wat hij of zij wil. Ongeacht religie, achtergrond, voorkeur. Mijn droom is dat mijn producten uh, ja, door de hele wereld verkocht worden. Ik doe nu meer dan de vegetarische slager. Is die van Kadir? Dat wil je hebben. Mijn gast groeide op in Brabant en Brabant betekent worstenbroodjes, alleen hij eet geen varkensvlees. Het motiveerde hem tot het neerzetten, zoals hij zelf zegt, van de Unilever van Ethnic Food. En zijn producten liggen inmiddels in meerdere supermarkten. Mijn gast Kadir Ahmed. Kadir, van harte welkom. Dank je. Uh, de Unilever van Ethnic Food, uh, klinkt ambitieus? Ja, ik zeg altijd, je moet groot dromen, maar je moet klein beginnen en... Uh... Ja, toen ik klein was wilde ik twee dingen worden. Ik wilde advocaat worden, ben ik helaas niet geworden, en ondernemer. En uh, ja, we zijn nu een tijd bezig met onze onderneming. En ja, mijn droom is dat mijn producten uh, ja, door de hele wereld verkocht worden. En uh, ja, wie anders dan Unilever uh, moet je daaraan. Uh, Als de, die moet je op het, op het dartboard prikken. Precies, maar. moet je aan leren. Hey, uh, en toen je klein was mocht je geen worst, worstenbrood eten. Dat is op zich natuurlijk gewoon dat is niet fijn, hè? want worstbroodjes zijn wel lekker. Ja, als er een traktatie is, dan wordt er met worstenbrood getrakteerd. Ja, wat is worstenbroodjes. Altijd ja. worstenbrood. Maar er zit varkensvlees en jij eet halal, hè? Ik eet halal. Dus dat is geen varkensvlees, maar dat komt wel iets meer bij kijken dan alleen geen varkensvlees, hè? Precies, Het ja, is eigenlijk op een islamitische manier uh, van slachting. En, uh, en, en, en, en ja, dus, dus, dus vandaar dat ik dacht van, we moeten hier een twist aan uh, geven. Ja, hoe, hoe is het begonnen? Ja, hoe, hoe begon het is eigenlijk op de klantenservice, zeg maar. Ik werkte in mijn bakkerij en, en, en kreeg de vraag naar een halal saucijsbrood. En uh, ja maar leidinggevende ging de vraag van ja de verkopen wij niet we doen alleen brood en uh, dat bleef, bleef spelen dus lokale bakken benaderd en uh, meerdere bakkers eigenlijk en alleen continu weg uh, uh, weggestuurd en één bakker zo gek gekregen om mij te helpen en met een pilot en die ging heel goed zeg maar uh, hadden binnen een paar minuten hadden 500 stuks verkocht of of Ja, worstenbroodjes okay. en en en en uh, uh, want zo'n wordt boven de rivieren verkocht. Ja, ja. Uh, Brabant, Limburg, is echt worstenbrood. Ja. Vervolgens denk ik, van ja, oké, okay, dat is misschien toeval. Maar hoe maar... had je die verkocht dan? Ja, gewoon via Facebook. Uh, dus, uh, gewoon, nee, ik ja, heb halal worstebrood. Ik heb al, al worstenbrood op mijn vriendenlijst en ja, iedereen kwam gewoon naartoe rijden. <laughs> ik heb ook een enorme gunfactor, weet je. mensen ja, gunnen ja. ook. Ja. Vervolgens weer een tweede batch gemaakt, weer binnen een paar minuten verkocht. Toen dacht ik van, hé, hey, ik heb iets in de hand, ik moet hier niet mee, ja. iets mee doen. Ja. En toen? Uh, en toen, ja, uh, bakker uh, zo gek gekregen om ja door blijven produceren en lokale cd is echt gewoon vanuit de scratch uh, lopen venten. Ja. Op de old school manier en uh, heel veel franchise-ondernemers benaderd, ja, omdat ja. die wat vreemd mogen inkopen. En uh, zodoende mijn merk zeg maar proberen op te bouwen. Uh, toen had ik nog een EMA-zaak, nog geen echt een merk, maar wel gewoon een logo. En uh, vervolgens, ja, weet je wat. Naast mijn werk, zeg maar in de avonduren, lopen venten in de weekenden en nooit echt de tijd gegeven. En uh, ja, in 2019 toch de uh, ja, stap genomen om te stoppen met mijn werk ja. en gewoon een bv op te richten en volledig uh, hiervoor te gaan. Heb je toen, al, heb je, uh, uh, in, want 2014 was zeg maar het eerste Facebook avontuur, zeg maar met de ja. 500 worstenbroodjes. Ja. Uh, dus je bent vijf jaar bij je, zeg maar, bezig geweest met werk en daarnaast dit onderzoeken ja. en uh, uitpluizen. En uh, heb jij, voordat je die stap nam in 2019, heb je dat allemaal zelf gedaan? Of heb jij, waar heb je je informatie vandaan gehaald om in 2019 te zeggen, ik start? Ja, heel veel vanuit uh, collega's, zeg maar. En, uh, um, en eigenlijk was het ook gewoon gaandeweg leren. Dus heel veel bakkers benaderd, heel veel collega's. En in 2019 had ik een volmond investor had ik, uh, aan boord uh, gehaald. dus hebben we de BV opgericht. En uh, toen zijn we echt begonnen met uh, Kadir Food BV. En uh, ja, toen zijn we echt de markt opgegaan. En uh, ik werkte bij Sligro, zeg maar, uh, uh, als datamanagement. Daar werkte je toen in 2020? Toen, ja, bij, ja, precies. En ik heb mijn baan opgezegd en de week later kwam uh, de inkoper en die zei van, ja, wij worden jouw eerste grote klant. Wij gaan oh. jouw product opnemen. Okay. Dus toen dacht ik van, oh, oké. Okay. Uh, en dat is eigenlijk, zeg maar, uh, de start geweest. En die informal investor is die ook meteen aandeelhouder geworden? Of heeft die, ja, is betreend. dat en, en als je daar nu naar terugkijkt, ben je daar dan blij mee? Want dat, is, dat hoor je vaak, hè, dat je als beginnend ondernemer heb je geld nodig. Ja. En iemand met geld die denkt, hé, hey, dat is goedkoop inkopen, want ik kan meteen aandeelhouder worden. Heb je daar spijt van als je terugkijkt? Of had je het anders gedaan? Kijk, dat is heel moeilijk om te zeggen. Omdat op dat moment uh, zat je zeg maar, voor uh, een moeilijke stap dat je, dat, je, dat je wil groeien. Dus dan heb je investeringen nodig. En, uh, uh, dus ik ben wel heel blij dat ik hem destijds aan boord heb gehaald. Mm -hmm. uh, wat ik de meeste ondernemers zeg maar, kan adviseren, althans als ik kijk naar mezelf. Dan denk ik wel van dat, uh, ik heb enorm geleerd. Dus de successen die ik nu aan het boeken ben, mm -hmm. heb ik mede dankzij hem geboekt. Dat, die credit zal ik hem altijd geven. Alleen wat wel belangrijk is, en in mijn geval was de samenwerking niet prettig inmiddels die ook uitgekocht okay. uh, heb ik hem ook uitgekocht uh, en um, als ik terugkijk denk ik van het is super belangrijk want een investering is zeg maar uh, als je iemand aan boord had dat is net een huwelijk ja. Hè? dus het duurt meestal ja huwelijk hopelijk meer dan vijf jaar maar dus dat is wel heel <laughs> belangrijk dat je met iemand in zee gaat die met wie je kan rijmen, maar die ook uh, open staat voor feedback. En dat je ook zeg maar, de grotere plaatjes zeg maar, ziet. Ja. Want waar sta je nu met. Uh, met, met het, zeg maar, als we kijken naar het merk. Ik bedoel, wat voor producten heb je? Waar kan ik het kopen? Kun je daar iets over vertellen? Jazeker. We, we, we zijn ooit met de worstenbrood begonnen. We, we liggen nu. Uh, uh, we hebben nu bij Paus. Dus we hebben worstenbrood, we hebben Frikandel sausijzenbrood. Frikandel? Ja. ja dat die, is, uh, hoe kom je nou bij Frikandel? Ja, kijk, dat is eigenlijk. Hallo Frikandel. Hallo Frikandel. Ja, maar <laughs> dat is eigenlijk. Uh, Weet heel veel mensen dat niet, maar ik denk dat merendeel van de frikandaalmarkt wordt gemaakt van kip separatorenvlees. De meeste kippen in de winkels zijn halal. En alleen de supermarkten die communiceren dan niet omdat ze bang zijn van ja, de, de perceptie en dergelijke. Van halal, het woordje halal, halal, halal, halal, precies. Ja, ja. En, en terwijl het eigenlijk gewoon een biljardenmarkt is. Ik bedoel, ja. van, er gaat zoveel om. Ja. Hè? Dus we zijn ooit met de worstelbrood begonnen. We liggen nu uh, bij de Albert Heijn met onze bapaus. En uh, ja, we gaan binnenkort nog veel meer nieuwe producten lanceren. Dat we nu met de Bapaus een enorme succes hebben. En waar lig je nog meer? Want je liggt. nog steeds? Nee, Slieger ook niet meer. We liggen nu uh, uh, met name in retail. Dus bij Albert Heijn. We liggen bij Spar. We liggen bij Deka. Markt. We liggen bij Dirk. We liggen bij Hoogvliet. Wat heb jij geleerd als jonge ondernemer met een nieuw merk in de retail, Food? Uh, dat is me een jungle volgens mij. Als je zaken gaat doen met de Albert Heijns van deze wereld. Want uh, bedoel, je bent nog geen Unilever, zeg maar. Nee. Uh, wat zijn de lessen die je daar de afgelopen jaren uh, hebt geleerd? Er zijn heel veel lessen die ik <laughs> heb geleerd. Uh, waar moet ik beginnen? Uh, ik had eerst een bos haren, nu niet meer. Nee, maar, <laughs> nee, maar je, de lessen die je leert... Kijk, als je, als je klein bent, is dat er ook heel veel kansen zijn. He, dus als je gaat kijken naar betalingstermijnen en dergelijke. Kijk, retailers worden vaak gezien als boemmannen en dergelijke, maar dat is niet zo. Uh, uh, maar het zijn gewoon strategen. Het zijn gewoon, uh, ik zeg altijd, Champions League niveau, uh, yeah. verkopen, inkopen, uh, category management. Maar er wordt wel aan het einde van het gesprek altijd gezegd van, ja, maar we zijn geen liefdadigheidsinstelling. Dus dat, en dan, dan, dan word je weer cijfers. Ja, ja dan komt de cijfers. Dus je wordt wel altijd, zeg maar... Uh, ja, op de, zeg maar, de realiteit gebracht. Hè? Uh -huh. uh, en, en, en, en dus ik, ik vind het spel leuk, dus als je het spel leuk vindt, dan, dan, dan, uh, dan is het ook makkelijker. en, en, en ja. Ik ben ook al natuurlijk vanuit de bakkerij, hè, uh, ben ik al, had ik al meerdere accounts. dus Ik was al bekend met Plus, uh, Jumbo, ja. Albert Heijn, dus ik, ik, ik, ken de, ik ken de wereld van retail. We hebben nu dezelfde rotaties als de private label van Albert Heijn. Uh, we doen nu meer dan de vegetarisch slager. Ja, dat is, vind ik een schouderkloppaar. Dan denk ik van ja, dat doe je iets goed. Ja. Uh, je zijn in het begin van het gesprek al hè halal heeft een bepaalde uh, uh, associatie. Uh, uh, jij bent uh, jij bent geboren in Somalië volgens mij. Ja. je heet Kadir Ahmed. Uh, daar is genoeg discussie over etnisch profileren. Ja. Uh, wat vind jij daarvan? dat is een hele goede vraag. ik uh, ja ik probeer gewoon hard te werken. en, en, en, en, en uh, die stigma is er altijd. die negatieve perceptie zal er altijd al zijn. Ja. En, en, en toen ik ook begon, weet je, dan werd ik ook met Argos argusogen aangekeken. En, um, ja, vaak nog merk ik af en toe dat mensen mij niet weten wat ik doe, totdat ik zeg: Je ligt bij Albertijn en dan gaan de ogen inkopen. Ja. En, en uh, ja, weet je, de, de, de, de, de, ik geloof echt als je een goede product hebt, een goede verhalen hebt, dan. dan, dan, dan want kijk, op, op, op hoofdkantoorniveau, uh, dus bij de supermarkten, dan kijken ze echt niet naar een Fatima of een naar een Moment of wat dan ook. Dan gaat het gewoon puur om marktcijfers, scanningcijfers ja. Ja, ja. en de potentie. Hè, dus ja. de marktpotentie. En ehm. Wat je vaak in de politiek ziet en in de media, daar wordt vaak een beeld gecreëerd die uh, zeker wel uh, aanwezig is. Maar de tendens, uh, wat ik zelf zeg maar meemaak, is dat, tuurlijk uh, maak je dingen mee. Uh, of, uh, ik heb een bus, ik rijd met mijn bus, met mijn logo erop. En, uh, weet je? Dus uh, ik zie heel vaak van wat er speelt in de samenleving door ja. gewoon alleen naar buiten te kijken. Dus je hebt mensen die zwaaien, ja. weet je? die zitten in een goede bij of weet je vinden ze dat leuk en de kinderen met name. Ja. En je hebt ook soms mensen dat ze denken van, wat gebeurt hier nou, weet je. Dus... Ja, Nederland is aan het ontwikkelen hè? en dat zegt de CBS ook. We hebben nu 70 miljoen Nederlanders. En inmiddels heeft, is meer dan 25% van uh, de bevolking heeft een migratieachtergrond. Yeah. Weet je, food verbindt en, en dat is ook onze missie. Hè? Happy food voor iedereen. Mm. We vinden dat iedereen moet kunnen eten wat hij of zij wil. ongeacht religie, achtergrond, voorkeur. En, en, en als je dat zeg maar, in hoofd houdt, dan, dan, dan gaat alles aan de kant. Dus eigenlijk wat je wil is dat, uh, zoals een vriend zei, van, ik was op een terras en iemand vroeg naar een worstbrood En toen zei iemand, eet hey, is die van Kadir? Dat wil je hebben en dan heb je het bereikt zeg maar. maar. voet op aarde, weet je, beide benen op de grond, wij focussen on food. En we zijn nu hevig aan het investeren op convenience, dus met name to go. We zien dat er een enorme markt is ja. en je ziet ook dat de name de tweede, derde, inmiddels de vierde generatie, maar voornamelijk de tweede, derde generatie, hoog opgeleid zijn en die willen niet meer koken. En die, weet je, die willen ook een snack onderweg. En ja. dat is de discussie die ik met de retailers heb. Ik zeg van, wij kunnen nu alleen een kaasbroodje eten. En ja, maar we hebben ook een vega alternatief. Ik zeg maar, de islamitische consument is niet een vegetariër. Uh -huh. Die is een flexetariër. Uh -huh. Dus die eet zowel vlees als vega. Uh -huh. En daarnaast wil je natuurlijk ook een weerspiegeling zijn van de maatschappij. Dus je wil in je productassortiment, dus in je assortiment wil je ook uh, een, een breed assortiment hebben voor ieder wat wil. Uh -huh. en, en, en, en, en, en daar zijn we nu mee bezig om hun ook daar te... En je ziet dat er ook gewoon heel weinig kennis is. Uh -huh. hè, dus, dus nogmaals, de focus is food. Uh, en eigenlijk willen we... Dat is de droom dat we op elke categorie hè, uh, willen wij eigenlijk een product hebben. Hey, en flitsbezorgers, ben je daarmee bezig? Want als je het hebt over convenience en to go, is het natuurlijk, en je kijkt, je pakt een wat jongere generatie, die gasten, die bestellen natuurlijk allemaal via die flitsbezorgers. Dus ligt daar al weten. Ja, nee, we, we zijn nu met uh, gorilla's zijn we in gesprek. Uh, die willen het product opnemen. Die hebben nou een deal met Jumbo. Yes. So is, uh, ja, uh, ja, ja. Dus dat is heel makkelijk. bij Jumbo gaan we binnenkort uh, lanceren en dan ook uh, meteen bij gorilla's. flink hebben we nu ook mee bezig. Uh, die willen het product opnemen. Uh, en ja, dat is een enorme markt. Uh, zie jij als een rolmodel, jezelf? Uh, nee, ik, ik, ik zie mezelf gewoon als Kadir, zeg maar, die uh, ja, uh, opgroeid is in Brabant, zeg maar, en een droom had, een visie had. En uh, ja, ik ben nu bezig, zeg maar, met mijn producten, zeg maar, te vermarkten. En uh, vanuit buitenkant, weet je, zien ze mij wel als een rolmodel, maar ik, ik probeer altijd gewoon luchtig te blijven. Vrienden geld? Uh, ja ik kan er een boterham van betalen ja, of een worstelbroodje. Ja, ik kan er worstbrood van betalen en uh, gewoon mijn salaris betalen. En alles wat we zeg maar, nu verdienen, stoppen we nu terug in de toko. Ja. En uh, ik zie vaak, we, we groeien jaarlijks gewoon met 100 gelukkig. En um, ja, dat probeer ik nu ook af te remmen, omdat ja, je kan wel heel hard groeien, maar je moet nu ook uh, ja, goed kijken aan, het, aan een team bouwen. Dus we willen nu echt een team aan het bouwen en ook nu een deel van de productie zelf gaan doen. Het is dus een hele andere tak van sport. Um, ja, nu met die hele oorlog natuurlijk en alles is dat natuurlijk een beetje op een laag pitch gekomen. De prijsverhoging en dergelijke is nu sky high. Dus nu is het niet de tijd om een bakkerij over te nemen. Maar gegarandeerd gaan er bedrijven failliet en zijn er kansen dadelijk. Want we merken dat uh, supermarkten met name... Met de source zaken wil doen, hè? dus bij de bron, ja, ja, ja. Uh, dan uh, bij een tussenpersoon, want dat zijn we eigenlijk in feite. Ja, ja waardoor je de, de kwaliteit constant kan maken ook. Precies. En, bedoelt, ja, ja, ja. en zeker met Halal ja. wil je natuurlijk wel, uh, is het een gevoelige van, vanwege de ja. geloof, dat moet je gewoon geen ja. uh, uh, kinkel in de kabel hebben. Dus je moet wel alles zeg maar uh, super uh, van de grond hebben. En uh, we worden echt wekelijks, worden we door Formal investors. Dus ja. Yeah, dat is ook altijd een beetje spannend. Dus ik spreek met iedereen ook en ik vind dat je dat zeker moet doen. Uh, alleen nu weet ik natuurlijk van ja, wat ik eerder meegemaakt, van wat ik nodig heb en uh, ja, wie ik daarvoor het beste kan gebruiken. Ja. Uh, en nu weet ik ook dat geld alleen niet alleen belangrijk is, mm. uh, maar een netwerk is belangrijk. En ook voornamelijk, weet je, kan ik met zo iemand, kan die kan we van beide elkaar iets aan? Ja. En ik ben best wel dominant, ik ben best wel koppig af en toe. Uh, en ik weet heel goed wat ik wil. En dat ja dat gaat soms uh, wordt dat zeg maar gezien als uh, ja weet je van ja, uh, deze mannetje weet je ja, en ja, ja. en uh, maar ik, ik, ik vind dat dat goed is weet je ik bedoel van ja. iedereen heeft een karakter en uh, ja, ik ben zeker coachbaar alleen uh, <laughs> ik weet heel goed wat ik wil hmm. en uh, ja dat, dat dat moet altijd oh ja dat is altijd spannend of dat rijmt met elkaar en uh, we gaan zien wat de toekomst zich met brengt ja want als we tot slot over die toekomst hebben hoe ziet de toekomst van kadiers uh, eruit denk je Schat hem eens in, voorspellen hem eens. Ik, ik wil binnen vijf jaar, Dat is onze doel is dat we binnen vijf jaar in de grootste Europese supermarkten liggen. Is ja. dus de next launch, uh, wat we willen is de UK market. Gigantische markt, ik krijg nu al aanvragen vanuit uh, daar en vanuit België liggen we nu met Albert Heijn. Ik liggen in Elend 21 uh, filialen van Albert Heijn in België. Um, ja, nu we met Jumbo bezig zijn, zien we daar ook heel veel potentie. Met name ook bij Delle die nu de fusie ja? heeft met Albert Heijn. Uh, Duitsland zien we ook enorme potentie, maar Frankrijk ook, vanwege die grote groep uh, mensen met een migranten, uh, zeg maar, uh, achtergrond. Ja? En um, ja, kijk, als je in Engeland gelanceerd bent en uh, succesvol bent en in Duitsland, ja, dan kun je de wereld aan. Dus uh, ja, we willen Europa, zeg maar, in. Uh, omdat wij denken dat wij gewoon heel veel potentie hebben. En, gewoon goede kwalitatieve producten hebben. En als Unilever uh, over drie maanden op bezoek komt en die zegt, je uh, leuk al die plannen, maar als je ze tien keer zo snel wil doen, dan uh, verkoop je die hele hut aan ons, word je onderdeel van Unilever. Er uh, zijn meerdere merken die dat gedaan hebben. Je noemde straks wel vegetarische slagen. Uh, is dat een optie? Uh, ik haal altijd de deur open. Ik bedoel van, er is altijd de mogelijkheid om te praten. Alleen, ik bedoel van, ik, heb, ik ben nu bezig, niet nu bezig met een exit-strategie. Ik vind het veel veelste leuk om te ondernemen. Ik ben 33 eh, ik wil nog zoveel dingen doen, zoveel producten ontwikkelen en zoveel dingen leren. En eh, ja kijk, met een partij zoals Unilever is het altijd wel interessant omdat ze natuurlijk op eh, R&D niveau en eh, ja. Ja, internationaal netwerk natuurlijk enorm potentie hebben. Dus eh, ja, eh, je hoeft niet per se je token te verkopen, ze mogen ook eh, een minderheid hebben. Ik bedoel van dat ja, ja. is altijd wel mogelijk. Alleen ja, ik, wil, ik wil nog veel, ik veel, vind het veelste leuk om te ondernemen. en eh, ja, er zijn nog zoveel dingen te, te, te, te realiseren. En uh, we hebben nu, hebben nu meer dan 400 verkooppunten. Uh, ja, als, als je dadelijk een paar duizend verkooppunten hebt, ja, dan, dan wordt het ook interessanter om met dat soort partijen te praten. Want dan zie je echt de, de schaal natuurlijk. Dus en, nog even uh, zelf doorbouwen? Even zelf doorbouwen. En uh, ja, vooral plezier en, en, en, en mooie producten ontwikkelen ja. die impact hebben. Want dat is wel belangrijk. Dat, hè, dat zie je ook met de bepaalde. Dat was er niet... Dat, hebben we nu vorige maand meer dan 30.000 verkocht? Ja. Dus meer dan 1000 op, op, op een dag komt ook natuurlijk door Ramadan. Dus dat scheelt ja, ook een ja, beetje. Ja, ja. Heel veel impuls aankopen. Maar dat zijn mooie, uh, ja, mooie, mooie, uh, ja, mooie dingen dat je kan realiseren. Dat, dat je een product hebt, de visie hebt en ook een geloof in hebt. En dat het ook resulteert in cijfers. Ja, dat, is dat is waanzinnig. Ik wens je daar heel veel succes mee en vooral heel veel plezier, Kadir. En dankjewel, dankjewel dat je mijn gast was. Dankjewel. En dankjewel voor het kijken of luisteren naar weer een prachtig ondernemersverhaal. En denk je nou, daar wil ik er nog wel meer van zien. En je zit op YouTube, blijf dan even hangen over een paar seconden, twee nieuwe. Heb je geluisterd naar de podcast, dan zou ik zeggen, luister vooral naar meer podcasts op 7 2 Voor nu, dankjewel. Hoi. Thank you.